Hoi, ik ben Stef. We willen overal kunnen bestellen en vooral overal laten bezorgen. En dit doen we met z'n allen steeds vaker. Het gevolg is dat de binnenstad slipt met stinkende bestelbussen. En als je pakketje dan eindelijk wordt bezorgd, dan ben je niet thuis. En dan gaat het pakketje weer de weg op. Dit kan natuurlijk veel beter. Tijdens de opleiding Logistics leer je hoe. Kijk je mee? Tijdens de opleiding Logistics werk je samen met grote bedrijven en deskundigen... om spullen zo snel en slim mogelijk bij jou te laten bezorgen. Tijdens concrete projecten pak je echte problemen aan. Een voorbeeld daarvan is een opdracht met kleine elektrische voertuigen. Tijdens dit project in Hartje Amsterdam onderzoeken studententeams... hoe je zo snel mogelijk met kleine elektrische voertuigen... dezelfde pakketjes van A naar B vervoert. Hierbij komt de mini-bestelwagen het beste uit de bus. Wij hebben in de praktijk ervaren dat er relatief veel pakketruimte heeft en toch wendbaar genoeg is om door steegjes te rijden. Het juiste vervoersmiddel is belangrijk, maar het verandert er niets aan dat je vaak niet thuis bent als de bezorger aanbelt. Hoe vet zou het zijn als jouw telefoon jouw briefgebus is? Zo ben je altijd aanwezig om je pakketje te ontvangen. Waar je ook bent. Bij de opleiding leer je hoe we dit van elkaar kunnen krijgen. Want goede logistiek is voor de consument onzichtbaar. Daar zou je geen last van moeten hebben. Wil je meer weten over de opleiding Logistics? Laat je dan aan voor de overdag.